Met uh, Peter Wessel. Welkom, Peter. Welkom. De balans opmaken na de eerste drie wedstrijden: drie schamele punten. Vorig jaar uh, negen punten. Wat doet dat met uh, Peter Wesseling, zo uh, die eerste drie wedstrijden? Uh, ja, niet verwacht. Ik, bedoel, ik vind dat we een goede uh, voorbereiding hebben gedraaid. Uh, goed voetbal hebben gespeeld. Uh, nou ja, als je hem af gaat pellen, kijk de eerste wedstrijd was natuurlijk vrij duidelijk, uh, ook tegen een mindere tegenstander, maar je moet het maar doen. Goede wedstrijd eigenlijk ook, zeker ook uh, uh, een uur heel goed gevoetbald. Ja, week en eigenlijk ook afgelopen zaterdag uh, uh, tegen Excelsior en tegen uh, uh, Stedoco. Ja, hebben we hebben gewoon heel veel de bal. Ik denk, we, we hebben zo'n programma wat laat zien uh, en statistieken levert, hebben We hebben gewoon 60, meer dan 60 de bal. Uh, hè, en, uh, alleen, ik vind dat we daar gewoon te weinig mee gedaan hebben. Dat vindt de groep ook. Hè. We analyseren dat, we kijken daarna. Uh, dus ik wil heel veel de bal hebben. Uh, maar uiteindelijk moet je daar wel wat mee doen. En wat en, wat en, moet daaraan veranderd worden, denk je? Nou, dat hebben we gisteren uh, nog eens besproken met de groep. We zijn natuurlijk uh, heel veel aan de bal. We spelen heel veel het korte positiespel. Dat kunnen we ook hartstikke goed. Uh, maar uiteindelijk moet dat iets opleveren. He, je moet voor de goal komen, in de 16 meter komen, moet kansen, en dan weet ik wel, kijk die, die, die, die, die, die twee ploegen die zakken in, die maken het klein, ja, en ga er maar aan staan. He. Ik bedoel, dat zie je op allerlei niveaus, niet makkelijk. Uh, dus we zullen andere manieren moeten vinden om daarbij om te gaan, dus dat we ons wat uh, uh, een andere manier zoeken, zeg maar, om tot kansen te komen. En daar hebben we een, een, een duidelijk plan voor. Uh, dat is al een tijdje, daar trainen we ook op. Alleen, uh, nou ja, in de uitvoering uh, kan dat beter. Ja, ik had ook het idee dat, uh, zoals Excelsior en Stedoco, uh, wachten eigenlijk op de fout die gemaakt werd. Ja, zeker. En uh, dat hadden we ook wel verwacht. Dat er veel ploegen zijn, de uh, is natuurlijk vorig jaar ook redelijk veel mee geconfronteerd, uh, dat ploegen in gaan zakken. Uh, en het klein gaan maken. Maar ja, wij zullen ermee moeten handelen. En, en Zij gokken op een op balverlies en er zal uitkomen. Uh, nou, daar krijg je bijvoorbeeld de eerste goal afgelopen zaterdag door Tegen uh, tegen, Sefja, of tegen Excelsior een aantal momentjes. Uh, maar desalniettemin zeker tegen Excelsior hebben we toch de beste kansen gehad. Uh, dat blijkt ook uit de statistiek. Uh, uh, wel in de eindfase. maar ja. En uiteindelijk een verliesje met 1-0. Maar dat had ik maar zo 1-1 kunnen zijn. Uh, moet dat positiespel dan nog nauwkeuriger? Nee, het zit hem in andere dingen. Het positiespel doen we hartstikke goed. Uh, we zijn in staat om voetballend naar onze spitsen te komen, naar ons middenveld. We zijn ook in staat om lang aan de bal te blijven. Maar ja, nou, nogmaals, ik wil niet alles verklappen hier. Uh, we weten echt wel waar het zit. En daar zullen we, uh, uh, daar hebben we aandacht aan besteed, gisteren nog weer met beelden laten zien. Dat er gewoon ontzettend veel mogelijkheden zijn. Alleen die laten we liggen, of zien we niet, of, of uh, maken we in ieder geval geen gebruik van. Uh, waardoor je ook uh, nou, het is gewoon iets meer risico nemen zeg maar, uh, voorwaarts, uh, waardoor je wat minder snel geslacht wordt in de omschakeling. Hè? Want in dat korte positie spels natuurlijk ook balverlies. Uh, ja, dat gevaar wat uh, uh, omschakelen naar de ja. ploeg heel snel ja, precies, aan de andere kant, dan uh, dus, zijn er twee, dus, drie mogelijkheden. Ja, en, en, uh, nou, daar, daar moeten we het vooral in zoeken en daar zijn we ook wel uh, uh, met elkaar mee eens. Oké, okay. ja. nou genoeg uh, voetbal technisch. Ja. Uh, fantastische ploeg bij elkaar. Zeker, uh, ja. Vooraf zijn er heel veel verwachtingen. Uh -huh. Je hebt een hele mooie ploeg uh, spelers. Uh, ja, dan laat je een aantal punten liggen. Uh, hoe ga je daar mentaal mee om? Is daar individuele begeleiding voor de jongens of doe je, dat, uh, doe je dat in de groep? Ja, we moeten ze echt oplappen. Nee, nee. <laughs> uh, ja, mentaal kijk het enige wat, waar ik invloed op heb, denk ik, is van nou, wat gebeurt er? Wat spreken we af? Uh, hoe willen we met elkaar samenwerken in het veld? Uh, ja, en daar kijk ik met name naar. Want ik denk dat we het daarin moeten zoeken. Je kunt zeggen wat we willen in die drie wedstrijden, maar ook dongen. We werken met elkaar... We doen ons best, we laten nergens wat lopen, zelfs niet in de omschakeling, want daar laat je het als ploeg het eerste lopen en dat je moet omschakelen terug. Maar iedereen is, is ik denk ook dat het ervaren wordt, door ook de supporters van de, die langs de kant staan, we, we werken er knetters hard voor met elkaar. Dus daar, daar zit het hem niet in, het zit echt in, in de inhoud uh, ja, en daar concentreer je op, daar heb je ook invloed op. Uh, en voor de rest, ja, ik wil uh, gisteren ook gewoon ook heel veel beelden laten zien, ook de Excelsior, van dingen die we gewoon wel goed doen met elkaar. Alleen. Het resulteert niet, niet in een goal. Nee, is dat vertrouwen vorm? Wat, uh... Nee, ze heeft ook. Gaan we weer naar de inhoud? Het ja. heeft met name met de inhoud te maken. Ja, dus we kiezen ergens voor, uh, daar zijn we ook goed in. Alleen er zijn meer wegen uh, om bij de goal te komen. En, en nou ja, daar maak je je voor bewust van. En daar moeten we het met name in zoeken. Ja. Oké, okay, nou aanstaande zaterdag thuiswedstrijd tegen VVSB. Ja. Oude trainer van uh, vorig jaar, Richard Plug. Richard, ja. uh, eigenlijk vind ik wel dat het moet gaan gebeuren. <laughs> Omdat Richard er zit. Nee, ook. <laughs> <laughs> nee, nee, uiteraard. Ja, dat had, uh, hadden we ook graag vorige week gedaan. Afgelopen zaterdag gedaan. Ja, en de eerste volgende, uh, uitdaging is uh, VVSB. Uh, waar we het ook heel graag willen laten zien. Uh, en, uh, ja, in alle drie de wedstrijden hebben we kunnen laten zien dat we voetbal, goed kunnen voetballen ja, Alleen, ja, er is meer voor nodig zeg maar, om echt wedstrijden winnend af te sluiten. En, nou, nogmaals, uh, dat zit er met name in de inhoud en daar zullen we dingen gewoon wel beter moeten doen. Uh, dus We hebben een fantastische groep, uh, want dat hoor je links en rechts ook. Ja, je, je kan geen elftal kopen bij elkaar. Nou, volgens mij zijn we, willen we dat ook helemaal niet, maar dat is ook helemaal niet aan orde. Ik bedoel, uh, uh, ik vind dat we goed voetbal spelen. Uh, alleen, het resulteert nog niet in, in heel veel goals. En, uh, maar we zijn wel een team. We strijden er allemaal voor uh, en we zijn er voor elkaar. We laten elkaar niet vallen. Dus uh, nou, dat is het begin van alles. Dat is uh, een, een belangrijke basis om op voor te beduren. Nou, ik denk dan dat die punten zaten vanzelf komen als het allemaal uh, goed zit. Nou, Nooit vanzelf. Nee, dat uh, zeker ik wil, niet. Maar... Nooit vanzelf. Nee. En ik vind ook dat we dingen anders moeten doen. Hè. Dat hebben we het gisteren ook met name, gisteravond met elkaar over gehad. Er uh, moeten we wel dingen anders. Uh, maar het, het zit er maar in een paar kleine dingen, heb ik het idee. Uh, en uh, nou, daar moeten we aandacht gaan schenken en, uh, en beter in worden. Oké, okay. nou heel veel succes in de voorbereiding naar aanstaande zaterdag en uh, we zijn er weer bij met de DVS. -S3. Ja, we heel alles veel zin in, uh, want uh... Ja, voetbal is wat dat betreft ook hartstikke mooi. Je hebt elke week een, een, een, een afrekenmoment. Uh, op het moment dat je het minder goed doet, ja, dan sta je te popelen naar de vol het volgende moment. Het was ook lekker dat we gisteren weer aan de bak konden. Zoals zondag blijft het toch wel redelijk hangen, weet je wel. En, ja, na gisteren, samen weer met de groep trainen, dan ben je dat gevoel ook weer kwijt. Uh, en Dan sta je weer te popelen met elkaar om, om uh, ja, dat zo snel mogelijk zaterdag is. Uh, we hebben er ontzettend veel zin in.